Hey, leuk dat je meedoet aan deze Skills Dojo missie. Zou het niet leuk zijn als je supersnel zou kunnen reizen naar alle plaatsen ter wereld? Of dat je iemand aan de andere kant van de wereld zou kunnen laten zien waar jij woont? Dat kan met Virtual Reality. En in deze serie ga je zelf een Virtual Reality Tour bouwen. Missie 2. Het VR Ontwerp Canvas. In deze missie ga je zelf een VR Tour bedenken. Dit is het VR Ontwerp Canvas. Dat is een mooie naam, maar het is gewoon een overzicht waarop straks alle informatie staat die je nodig hebt om je VR-tour te gaan ontwerpen. Kijk maar eens, het bestaat uit een aantal onderdelen. Aan de linkerkant, je begint met nummer 1. Vul je naam in. Nummer 2, ga je zelf foto's maken of haal je ze uit Google Street View, of beide natuurlijk. Nummer 3, bedenk dan waar jij een tour over zou willen maken, het onderwerp van je tour. Bijvoorbeeld, je school, je stad... Maar ook bijvoorbeeld de Romeinen of een andere historische periode. Vakje 2 en 3 hebben natuurlijk met elkaar te maken. Kies je voor je school, dan zal je de foto's zelf moeten maken. Er staat vast geen foto van het schoolplein op Street View. Kies je voor je stad, dan kun je waarschijnlijk de meeste foto's van Street View halen. Zet nu deze video op pauze, bedenk jouw VR-tour en vul de drie velden in. Gelukt? Mooi. Nu gaan we naar de rechterkant van het canvas. Vakje 4. Welk verhaal wil je gaan vertellen? Schrijf hier in 1 à 2 zinnen op wat je wilt laten zien aan de persoon die jouw VR-tour gaat bekijken. Als u bijvoorbeeld kiest voor je stad, schrijf dan op Ik ga een virtuele wandeling maken om de kijker te laten zien hoe mooi mijn stad is en wat mijn favoriete plekjes zijn. En vul ook meteen vakje 5 in. Op welke plaatsen vindt jouw tour plaats? Is je onderwerp bijvoorbeeld de mooiste plaatsen ter wereld? Dan noteer je elke mooie plek die je in je tour wilt opnemen. Als het de eerste keer is dat je een VR tour maakt, zou ik niet te veel plaatsen kiezen. 4 tot 6 is meer dan genoeg. Je kunt later namelijk altijd nog extra plaatsen of scènes toevoegen. Ik zet de video op pauze en vul de rechterkant van het VR ontwerpcanvas in. Als het goed is heb je nu het hele canvas ingevuld. Heel mooi! Je hebt een mooi overzicht waarop alle informatie staat die je nodig hebt om je VR-tour te gaan bouwen. Bewaar je canvas goed, want je hebt het nog nodig in de volgende missies. Leuk dat je hebt meegedaan aan deze missie. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot een volgende missie.